Is your work upside down? Of lees ik alleen maar op de score? Ja, als ik naar Australië verhuis, dan is uh, mijn work upside down. Nou, dat is, dat is wel grappig. We nee, dat, uh, dat dat integreren toch is... zo upside down. Ja, zeker als je hem zo op scop leest. Of I want my work to matter. Dat is iets. Ja, dit is een mooie de achtergrond ook hè. Je zou het een soort uh, poster zijn of zo. Oh, die kijk, die, waar ons glas op staat, staat ook iets op light. Geinige uh, filters. Me. Ja, filters. Ja. En kijk deze. deze. Wat, wat staat hier dan? Light. Ja, maar. Uh, S-slide? Scan me voor FB-event. Dus je kan iets scannen? Oh, kijk. is bij deze. Die is mooi. Zie okay, je dus inderdaad. Let's even kijken. Scannen. Moet moet eigenlijk een beetje bij Nepal. En dit is een. Een QR-code, dus als we de uh, QR-code... Ja, pak je telefoon even, dan Dat ga ik even pakken.